Oh, Masha en Sintje wil ook graag woord op. Hé! Hey. Oh, Masha! Oh, Masha! Sintje! Oh, Masha! Hé, hey, Robin! Hé, hey, Robin! Hé, hey, Brabbetje! Hé, hey, Brabbetje! Hé! Hey. Bem, bem! Goed zo, Bem, bem! Oh, Robin. Oh, Mascha. Oh, Mascha. Hé, hey, Mascha. Sintje, je ziet er altijd nat uit. Hé. Hey. Oh, Mascha. Hé. Hey. Ja, dan moet ik zo meteen nieuwe woeders pakken. Ja, je mag het niet zo grote. Ik moet je een kleintje geven. Kijk eens. Oh, Masha. Goed zo. Hé. Hey.